Het stakingsseizoen is nog niet voorbij voor de luchtvaart. Zo zijn de Spaanse piloten- en cabinepersoneel van Ryanair ontevreden. Ook was KLM gisteren in het nieuws door een staking van het grondpersoneel. Het is vandaag dinsdag 3 september. Ik ben Anouk en het is de EU Claim News. Op maandag 2 september heeft het grondpersoneel van KLM gestaakt tussen 8 uur en 10 uur s ochtends. Dit heeft tot annuleringen van 56 vluchten geleid. De aanleiding voor de stakingsactie van het grondpersoneel is een conflict over een nieuwe CAO. Vakbond FNV eist onder meer een loonsverhoging van 4% per jaar, een vaste rooster en meer mensen in vaste dienst. De luchtvaartmaatschappij wil hier echt niet in meegaan en daarmee zijn de onderhandelingen vastgelopen. Daarom zal er morgen, op woensdag 4 september, nog een staking volgen vanuit het grondpersoneel van KLM. Daarnaast staan er verschillende stakingen gepland bij Ryanair. De vijfdaagse staking van de Spaanse piloten staan gepland op 19, 20, 22, 27 en 29 september. Deze dagen overlappen met de staking van het Spaanse cabinepersoneel die tien dagen staakt deze maand. Het Spaanse personeel Protesteert tegen het sluiten van een aantal bases in Spanje, waaronder Las Palmas en Tenerife. Door de sluiting van verschillende bases verliezen zo'n 500 personeelsleden hun baan. Als je vlucht geannuleerd is of meer dan drie uur vertraging oploopt, heb je recht tot een vergoeding tot 600 euro per persoon. Daarnaast heb je vanaf twee uur vertraging recht op verzorging in de vorm van eten en drinken en zo nodig een hotelovernachting. Check je rechten op EUclaim.nl